Boeien. Vast vaste internet van mobile vikings bij jou thuis. Eindelijk, eindelijk surfen, Kemen, en streamen op zijn mobile vikings. het? Dan weet je op voorhand al dat het kick-ass al zijn. En natuurlijk aan vlijmscherpe vikingprijzen. Boien. En op 14 juni 2022 is het voorrecht. Dan laten we dit nieuwe bisje op heel de wereld los. Wil je dit voor geen geld van de wereld missen? Snappen we. Schrijf je dan nu al in. En we laten je zo snel mogelijk weten wanneer je vast internet van Mobile Vikings bij jou thuis kunt nemen.